Wat vind je doei? Hallo beste kijkers <laughs> Dit is uh, ook een onderdeel van de Leeuwarden Ik bevind me nu dus in de Olde kijkhof. Ik laat u zo meteen zien het uitzicht van het mooie Leeuwarden Ik hoop dat jullie heel veel zin hebben Want ik heb er namelijk ook heel veel zin in aan de niet gemaakt. Wat vind je doei? Alsof ik in een kerk zit of zo. Steen, steen is en zand, zand. Het klinkt vrij ja. spirituele. Wel, als die ik daar iets van. Het waaitje is vies uit. Ik weet niet of jullie mij nu goed kunnen opvoeden, maar ik ben Maar ik wil er wel voor de culturele winst hebben, is. Dus. Dus dat is Gouwburg de Harmonie. Super gaaf. Cappetje-shows, andere culture-voorstellingen, en meer ongelooflijk. Maar, kijk, het zal nu lente worden zijn, maar ik merk er nog niks van. <laughs> ik ga het even goed kijken, ik vind het echt super gaaf. Ik zie ik Leeuwarden vanuit een ander perspectief. Heel gaaf dit. Ik was al buik. Ik laten vallen, hè? maar laat <laughs> <shit. laughs> ik het niet jinxen. Dus uh, dit is het mooie Leeuwarden. Het weer zit een beetje tegen, maar daar verzinnen wij Leeuwarden dus altijd wat op. Ik zou je ook heel erg vertellen, lieve kijkers, het is ook bij de eerste keer dat ik het uitzicht vanuit de Oldover zie. Ik moet zeggen, het is best wel gaaf. Ik in de zomer gewoon lekker met de biertje erop zitten. Hey, Lang leven het goede leven. Uh, ja. Nu allemaal druk bezig met deadlines. Maar ja, het is voor deze lekker sporten. En daarna goed vieren. En serieus, geloof ik niet, maar. Ik heb nu echt volgens mij drie verdiepingen nu zo gelopen. Het gaat zo alles maar door. Ik zeg het je, dat is echt een aanrader. Ik kan gewoon binnenkomen zonder afspraak slechts 350. Advertisement, super tof. <laughs> ik spreek nu zelf je zo over